Dit is Dr. Smit, KNO-art in een regionaal ziekenhuis. Dokter Smits wordt elke dag oversteld met papieren en resultaten. Audiogrammen pre-op en post-op, zonder en met hoortoestellen, cross of bicross, spraakaudio, endoscopie, foto's, video's, tympanometrie met en zonder flexnet met Bira Ze verliest uren met het zoeken naar talloze files in het elektronisch patiëntendossier. Kostbare tijd die ze veel beter kan besteden aan haar patiënten. Ze ziet door de bomen het bos niet meer. Gelukkig is er een oplossing voor haar information overload. Audiqueen. Audiqueen plukt de data meteen uit al uw audiometers, rinomanometers, endoscopen en andere toestellen. En zet ze om in mooie grafieken waarmee u kunt spelen en rekenen. Het programma wisselt de informatie ook rechtstreeks uit met het EPD. Audiqueen is ook de enige applicatie waarmee u tests kan uitvoeren en de geluiden kan presenteren. Spraakaudio met woorden, zinnen... In stilte of ruis, spectrale discriminatie, luidheidsaangroei, temporele fijnstructuur, noem maar op. Werken met data wordt op deze manier een stuk aangenamer. Audi Queen.